Ik ben May Terhoud. Ik woon in Antwerpen en mijn hobby is skateboarden En ik ben 13. <laughs> ik ben beginnen skaten op mijn 6, 7 jaar. En ik ben te lopen met de hulp van mijn papa. Ik vond dat een cool sport vroeger. Ja, en nog niet zoveel mensen waar ik woon skate, uh, skaten. Maar ik deed dat eerst iets op straat en dan pas in het skateparken. Mijn mama vindt dat wel cool, maar die vindt dat ik een beetje te veel bezig wil met skaten. Natuurlijk ja, het is een meisje en dan denk je van ja, mooie beentjes, geen schaafwonden. Maar ondertussen staat al zoveel uh, verwondingen dat ik denk van oh my god, uh, die gaan nooit de catwalk moeten oplopen. Hey. Ik skate meestal bij mensen van mijn eigen leeftijd, maar er zijn ook men, uh, vrienden die wat ouder zijn. Je moet zo nieuwe trucjes proberen en doorzetten. En ja, je moet dat blijven oefenen. Ik vind het leuk om met haar te skaten omdat ze een poolboy is. Dat is een groep van skaters. En die zijn heel goed. Om poolboy te worden moet je mijn dobbelsteen gooien. Dan uh, kijk je op de test welk nummertje dat is. En dat is dat meestal zo ik moeilijke trucjes, maar soms ook grappige trucjes zoals 50 mensen, high-five geven of uh, 10 vrouwen boven de 40 knuffel geven ofzo. <lacht> Robben, Donald, Tobias en ik. ja Wij zijn eigenlijk de hoofdpoolboys. We hebben niks moeten doen voor de test of ofzo. In de toekomst wil ik uh, overal allez, toch op coole plekken skaten. Ja, sponsor maakt nog niet uit voor mij, maar uh, gewoon tijd wolk ja. En ik spreek. Dat wil ik niet. Heb je de beste meisje gezien vandaag? Best. Ja. Allemaal samen, my team!